Lieve mensen, tijd en eeuwigheid, hoe verhouden die zich tot elkaar? Wat is tijd? Wat is eeuwigheid? Tijd is meetbaar, de standen van de zon, de sterren en de maan, de wisseling van de seizoenen. Zo hebben onze voorouders al geleerd dat het leven terugkerende elementen heeft. Die terugkerende standen aan het hemelgewelf, de zich herhalende cycli van de natuur, hebben het leven houvast gegeven. Zo vieren we straks kerstmis, de jaarlijks terugkerende herdenking van de geboorte van Jezus, wat versmolten is geraakt met de Germaanse feesten, waarbij de terugkeer van het licht werd gevierd, want de Germanen wisten, na de kortste dag gaan de dagen weer lengen. Zo was dat al eeuwen, zo was het in hun tijd en zo is het nog steeds. De tijd werd opgedeeld in eenheden, jaren, maanden, dagen, uren en uiteindelijk zelfs minuten en seconden. Die tijd kunnen we weergeven, zichtbaar maken, in kalenders en uurwerken. Zoals sommigen van jullie weten heb ik de vakopleiding voor uurwerktechnologie gedaan. Ik was gefascineerd door de precisie van de mechanische uurwerken. Maar ik herinner me nog goed, ik was zestien en net gestart op de opleiding, dat een docent aan ons, de nieuwelingen op school, de vraag stelde, wat is tijd? Tja, wat is tijd? We keken elkaar aan, we lachten wat, gniffelden een beetje begonnen wat onzeker te kijken. Wat is tijd eigenlijk? We zouden een vierjarige opleiding gaan doen die alles met tijd te maken had, maar konden geen bevredigend antwoord vinden op de vraag wat tijd is. Dat gaf te denken. Gelukkig verloste onze docent ons, in ieder geval mij, uit mijn lijden van onwetendheid door te antwoorden. Tijd is het bewegelijke beeld van de onbewegelijke eeuwigheid Ik herhaal de zin Tijd is het bewegelijke beeld van de onbewegelijke eeuwigheid Het is een zin waarvan ik nu weet dat hij van de filosoof Plato is. En deze zin was, zoals een rat past in het radewerk van een klok, op de juiste plek gevallen in het radewerk van mijn brein. Het paste en geeft mijn zicht op het leven betekenis. Met de zichtbaar gemaakte tijd leggen we beweging vast, het ritme in het leven. Maar wanneer we het leven zelf willen vastleggen, grijpen we mis, het glipt door onze vingers, het laat zich niet vatten, het is er altijd, het is onbewegelijk, onveranderbaar. Toch spreken we over een stroom van het leven. Het gevoel continu meegevoerd te worden van het verleden naar de toekomst, terwijl het enige moment dat we werkelijk kunnen beleven in het nu ligt. Een vast punt op de lijn tussen wat geweest is en wat zal komen. Een eeuwig nu. De beschrijving van het ritme in het leven vinden we terug in de heilige geschriften, zoals bij Prediker.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 Dit gaat over de tijd zoals we die beleven in de uiterlijke wereld, een tijd die we soms lineair ervaren met een beginpunt ergens lang geleden, misschien ten tijde van de schepping, tot een eindpunt ergens in de toekomst, hoewel, daar kom ik nog op terug. Op andere momenten ervaren we de tijd als circulair, zoals een cirkel die rondgaat en zonder begin of einde is maar steeds opnieuw dezelfde beweging maakt. Of misschien als een spiraal, een wenteltrap, steeds een treetje hoger. De Soefi wijze, Ineat Khan, schrijft Tijd, gij zijt een oceaan en iedere beweging van het leven is één van uw golven. Waar staan wij? Als ons leven een golfje is op de eindeloze oceaan van de tijd, welke betekenis heeft ons leven dan in de tijd? Misschien geeft dat idee een golfje te zijn en tegelijkertijd deel uit te maken van die oceaan van leven, ontstroost of rust. We reizen op uit het leven en zullen er weer in opgaan. Mogelijk roept het ook existentiële gevoelens in ons op. Wat maakt het uit dat ik er ben? Zo'n korte tijdspanne is ons leven op die eindeloze oceaan. Wat heeft mijn bestaan dan voor zin? Maar vergis je niet. Dankzij ons kan het leven voortbestaan. Ine het gaan memoreert poëtisch. De zon gaat onder. De maan neemt af. De lente gaat voorbij. Het jaar loopt ten einde. Ik vroeg het leven. Zeg mij. Hoe lang zult gij blijven bestaan? Ik, zei het leven, ik zal eeuwig leven. In veel van de oude geschriften wordt de eeuwigheid genoemd. Wat is de eeuwigheid? Ik wil daar wat dieper op ingaan. Een eeuw kennen we. Dat is honderd jaar. Honderd jaar is een tijdseenheid, net als een dag en een jaar met een begin en een eind. Het is afgebakend. Eeuwigheid zien we als een tijdspanne zonder einde. Het gaat maar door en door en door naar de toekomst, zonder eindpunt. Maar er wordt ook wel gezegd dat de eeuwigheid geen verlenging van de tijd is, maar juist een afwezigheid van tijd, een werkelijkheid buiten de tijd. Ik neem jullie mee in de gedachtenwereld van de kabbalisten, zoals beschreven door de rabbijn David E. Cooper in zijn boek God is een werkwoord. Daarin geeft hij een verrassende kijk op het scheppingsverhaal. Kabbalisten verdiepen zich in woorden en in de getalsbetekenis van woorden. Zo legt Cooper uit, en ik omschrijf het kort, dat het woord voor slang in het scheppingsverhaal Genesis, dezelfde stam heeft als het woord kameel. Het woord kameel heeft als getalswaarde drie. Daaruit zou kunnen volgen dat de mens is verleid om in de drie-dimensionale wereld te leven. Wiskundig gezien is het getal drie noodzakelijk om hier te kunnen leven als duskoeper. Alles in onze wereld bestaat uit drie richtingen. Oost, West, Noord, Zuid, boven en beneden. Ook wij zelf, onze lichamen, hebben een inhoud met drie dimensies. De vierde dimensie zou dan de tijd zijn, met onze plek tussen verleden en toekomst. Zelf beschouw ik de drie-dimensionale werkelijkheid iets anders. Ik beschouw de eerste dimensie als horizontaal, de tweede als verticaal en als derde de tijd. Horizontaal is dan niet alleen rondom in alle richtingen, maar ook van binnen naar buiten, ik en de ander, het mijne en het jouwe. Verticaal is onze plek op de lijn tussen hemel en aarde, tussen het goddelijke of hemelse en de natuur ofwel de aarde. In ons kunnen die twee werkelijkheden samensmelten. En als derde is daar de tijd, de scheiding tussen verleden en toekomst, waar wij, om met Rumi te spreken, de smaak proeven van de eeuwigheid op dit moment. Wij zijn in ons mens zijn als een brug, die de twee uitersten van de drie verschillende dimensies samenbrengt. De Kabbala omschrijft Satan, als de kracht van de versnippering, als een kracht die scheiding brengt. Wanneer we onszelf verliezen in een van de twee uitersten en het geheel uit het oog verliezen, leven we in de illusie en raken we verward of gevangen. Dit leidt tot het gevoel van verlies, van strijd, verdriet en pijn. In de Koran lazen we bij de tijd, voorzeker, de mens is te midden van verlies. We zullen altijd iets anders willen, meer willen en daarom een eeuwig tekort ervaren. Kortom, dan vallen we uit het paradijs, uit de eenheid, uit de volmaaktheid, uit de dimensie die voorbij tijd en ruimte gaat. Natuurlijk niet letterlijk want we kunnen ons onmogelijk afscheiden van de eenheid. Alleen voelt het zo. Het zijn onze sluiers van illusie die ons verwijderd doen voelen van de eenheid. Bijbelonderzoekers vragen zich af of de oorspronkelijk gebruikte woorden wel op de juiste manier zijn vertaald. Vergeet niet dat in alle tijden kerkvaders, religieuze machthebbers en wereldse politieke leiders het volk wilden kunnen controleren. Dat vertelt ook het verhaal van de geboorte van Jezus, waar zij op reis moeten om zich te laten registreren in hun geboorteplaats. En in onze tijd is het niet anders. Het volk dient zich te conformeren aan de eisen en regels die de machthebbers en elite stellen. Het werd de mens via de kerkvaders verteld dat hen na de dood een eeuwige straf of beloning te wachten staat. Is dat dan werkelijk een straf of beloning zonder einde? Het is in ieder geval een methode voor volksopvoeding en mogelijk was dat het voornaamste doel. De apostel Paulus heeft het echter nooit over een straffende of wraakende God. Het is mijn vermoeden dat Paulus een mystieke ervaring heeft gehad dat hij een blik heeft kunnen werpen op de dementie die ten grondslag ligt aan onze werkelijkheid van tijd en ruimte. Alleen zijn er maar weinig mensen die hem konden verstaan en ook de kerkvaders hebben hem verkeerd begrepen en zeker verkeerd uitgelegd. Paulus zegt dat God liefde is en hij moedigt in zijn brieven de gemeenschappen die hij bezoekt keer op keer aan om die liefde onder elkaar te versterken. Rumi omschrijft de liefde als een boom waarbij de wortels de eeuwigheid zijn en de bladeren van liefde de wereld van creatie. De stam blijft met zijn wortels die onzichtbaar zijn. De bladeren komen ieder seizoen opnieuw en vervallen, maar het is dezelfde boom. Daarom is Plato's bijvoeglijke voornaamwoord onbewegelijk. Zo briljant gekozen. Het haalt de actie uit de beschrijving. Het laat wanneer hij de eeuwigheid beschrijft de tegenstelling verdwijnen. Door het woord onbewegelijk verwijst het naar iets wat altijd en eeuwig hetzelfde was, zoals ook het Hindoegeschrift beschrijft. Aan iets waaraan we met onze menselijke handelingen niets kunnen toevoegen of kunnen afdoen, zoals in Prediker. Door het woord onbeweegelijk wordt een bestaanslaag beschreven die voorbij ons menselijke voorstellingsvermogen gaat. Het is een bestaanslaag die we niet kunnen uitdrukken in termen van tijd. Het laat zich niet omschrijven in afmetingen die we kennen uit onze driedimensionale wereld. Wanneer wij iets van de vrede van het paradijs willen ervaren of van de rust van die werkelijkheid voorbij de tijd, dan kunnen we ons terugtrekken uit de wereld van de versplintering en onze aandacht brengen bij ons centrum, bij ons hart. Daar vinden we Zarathustra's stilte na het stormen der tijden. Daar vinden we het midden tussen hemel en aarde, tussen verleden en toekomst, tussen buiten en binnen. Daar vinden we de oneindige liefde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 Hoewel wat we doen of nalaten niets afdoet of toevoegt aan de eeuwige en onveranderlijke stroom van het leven, zoals we lazen in de verschillende teksten van vandaag, vinden we in die liefde de motivatie om onze goede daden te doen. Door het doen van goede daden wordt de scheiding opgeheven en brengen we verbinding tot stand in dat wat versnipperd is. Wanneer we die verbinding kunnen maken, verticaal, verbonden met de goddelijke wereld en de aarde, dan kunnen we in liefde uitreiken in het horizontale vlak. En we kunnen dat doen alleen in het eeuwige nu. Dat is het enige moment waarop we kunnen handelen, niet in het verleden en niet in de toekomst. Zo kunnen we op dit moment al een paradijs scheppen onder elkaar op aarde. Ik besluit met een verhaal van de psychiater Victor E. Frankel uit zijn boek De Zin van het Bestaan. Frankel was psychiater in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij brengt verslag uit over hoe mensen onder de moeilijkste omstandigheden en in het grootste lijden betekenis vonden om onzelfzuchtig te zijn en het goede te doen. En zij op die manier niet alleen hun waardigheid behielden, maar ook hun hoop op een betere toekomst. Zo gaven zij zin aan hun golf op de oceaan van de tijd. Het verhaal dat ik wil vertellen gaat over een jonge vrouw die hij bezocht in de ziekenboeg. Ondanks dat ze wist dat ze zou sterven, was ze opgewekt. Ik ben blij dat het lot mij zo hard heeft getroffen, zei ze. Vroeger was ze verwend en stond ze onverschillig tegenover geestelijke verworvenheden. Ze wees op het raam van de barak en vertelde dat de boom daarbuiten haar enige vriend was in de eenzaamheid. Door het raam was een enkele tak te zien van een kastanjeboom en daarop prijkte twee bloesems. Ik praat dikwijls met die boom, zei ze. En terwijl de psychiater Frankel zich afvroeg of ze hallucineerde, vroeg hij of de boom wel eens terugpraten. Jazeker, zei ze, hij praat tegen mij. Hij zegt tegen mij, ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben het leven, het eeuwige leven.